Nou, u begint ons misschien uh, inmiddels uh, te herkennen als het uh, vrolijke duo van de feestjes. Uh, maar vandaag hadden we er weer een Yvonne. Een hele mooie mijlpaal vandaag. 28 0 op de meter woning. We zijn gestart en we zijn er ontzettend trots op. En samen met de uh, wethouder van Kempen hebben we hier net het startstort ge gegeven. Hartstikke leuk allemaal. Ja, dit zijn dus uh, echt uh, unieke woningen. Nul op de meter wil zeggen dat u uh, in principe energie neutraal kunt gaan wonen. Um, ja, en dat is hier nog niet uh, in, de, in de regio, dus uh, we zijn ook heel trots dat dat uh, zo goed verkocht is en dat het zo mooi gebouwd gaat worden en dat we aan de slag kunnen. Ja, zeker. Ik heb gisteren nog eventjes gebeld met de Woningborg om te horen hoeveel van dit soort projecten worden nu gerealiseerd in Nederland. Ze hadden een aantal aanvragen gehad en die waren weer ingetrokken. Dus ja, ik vond het eventjes een compliment voor ons als bouwbedrijf Van der Hulst dat wij nu echt met die 28.0 meter woning echt, echt aan de slag gaan. En dat is gewoon voor Zuid-Holland echt een primeur. Dat kan ik wel zeggen op deze schaalgrootte. Ja, de palen gaan er nu in, dus we hopen eigenlijk volgend jaar voor de zomer dat... Uh opnieuw een feestje hebben. Ja. <laughs> en dan met een iets hogere temperatuur uh, om de mensen uh, ja, de sleutel te kunnen overhandigen. ja En daar gaan we voor. En dan gaan we nu lekker aan de soep. Vindt gaan u aan we gaan aan de borrel. Ja. Dank u wel.